Een hele goeiemorgen, lieve paardenvriendjes. Vandaag ben ik er ook weer een keertje. Wij gaan samen, moeders en ik, met paard en wagen. eigenlijk meer een training. Gaan jullie mee? Ik zit nu met uh, Rebecca. Notburga Burg... Not Strassen. Weten jullie waar de Notburga Strassen is? Vast niet. Die gaat op. <laughs> in de gradenhuis. Maar we zitten nu in de auto en we hebben een rit van 801 kilometer te gaan om je naar... zo gaan schreeuwen, zie je wel, Rick die kan niet vloggen jongens ik heb het al heel lang niet meer gedaan nee, je gaat er echt van schreeuwen sorry, wij gaan naar Burgers wat? ik weet het niet we gaan we waar? Gaan. we gaan Met, hallo, ja, precies. We zijn met de boer on tour. We gaan niet naar Rusland. Ik, ik, ik moet in beeld, ik moet niet uit beeld. Wie Dank je. Uh, we gaan niet naar Rusland, maar we gaan wel heel ver rijden. Dus ik ben erg... Oh kijk, er zit een hafik. Dus ik ben wel heel benieuwd... Uh, hallo. Ik zie geen Havik? Dat ik ben wel, wel heel benieuwd hoe dat is. Ik heb nog nooit zo lang met de trailer gereden. Het is voor mij ook wel uh, een, nieuwe, een nieuw avontuur. Ik vind het niet spannend. Het is alleen wel heel lang. Ik zit op cruise control en ik heb nog uh, 745 kilometer te gaan. Dus we komen ergens zelf ja. denk ik dan maar. Yep. Wat ben je allemaal aan het doen? Echt, zo kan je toch niet vloggen? We zijn in Frankrijk en we rijden hier langs, weet ik niet, en hier is, weet ik ook niet, maar ik zie wel heel veel paarden. Het is een of ander evenement, want je ziet hier allemaal van die, uh, van die tijdelijke stallen en zo. Dus Rick, aan jou de schone taak nu op te zoeken waar we zijn en wat voor een evenement het is. Hier zijn we. Hier zijn we. Zijn we zijn in Frankrijk al een tijdje. Rosanne, ik weet dat het even mannen zijn. Hoopvol, dit heb ik dus nagaan. En de bergen worden hoger, de dalen worden dieper. En ik hoop dat we er komen. Nou, het zal, wel. we moeten nog 2 uur 56 minuten en nog 224 kilometer. We kunnen het. we zijn er! En we zijn bij... Stalruud. Nee, bij Shul. Oh. Ja, bij Stalruud, ja. Maar we zijn bij Shul en dat wisten ze allemaal nog niet. Dus uh, nu dus, uh, weten ze pas dat we naar jou toe zijn, want we zijn namelijk door België. Luxemburg, ah. Frankrijk en toen Duitsland gekomen. Dus we waren een beetje in de war waar we waren. Maar we gaan naar Bel en Bel gaat morgen weer naar Nederland, hè? Ja. Moet je Ja. Vind je het leuk? Ja. Oh, cool. Nou, we gaan naar Bel, kom. Bellekind. Oh, is daar de Bellekind. Hij is schat. Hallo liefie. hey, Hallo meisje. Wat een mooie stal heb jij. Wat zie je er goed uit. hi, Ben je nou bang voor mijn camera? Ben je nou nu al helemaal geen YouTube-pony meer? Je, je doet het goed, goed, he? goed bij Boer bij Ruud, volgens mij. Ja, dat is wel een, een verschil met de volgende stal. Hè? zijn we aan het inpakken, dus voor morgen. Want morgen vertrekken we om 6 uur richting Nederland. Omdat het een hele rit is. En we moeten natuurlijk een paar keer stoppen om belwater te geven. Even kijken of alles goed gaat. Dus, uh, ja. hooi je in de auto of in de wagen vast. Ah, je kan er net bij. Net al. Het lekker zo gevoerd worden. En uh, voor Arthur, Arthur heet hij toch? Arnold. Arnold. Voor Arnold. Helemaal stevig. Stevig. Stevig. Ja, dit is een goede trailer zo. Oh, wacht. De knobbel. Ik, ik weet niet hoe dat werkt. Zoiets. En de banden. Dus hij, is helemaal, hij is net helemaal gekeurd Rick. Oh. Ja, dat wist ik. Goedemorgen, paardenvriendjes. Het is uh, nu inmiddels bijna 5 uur. Dus dat is heel vroeg. Ja. Maar we gaan uh, terug naar Nederland. En nu met het bellekind achterin. En we gaan zo vroeg omdat het minimaal tien en een half uur rijden is. Dus als alles goed gaat staat bel om zes uur in de trailer. En dan zijn we om half vijf in Poldijk. Zien jullie deze rol, jongens? Dat heb ik allemaal voor die beltje over. Hè? Maar goed, we gaan, kom. Let's go. We zijn weer op reis, nu terug, en we hebben het slachtoffer. Nee, Bel is geen slachtoffer. Bel gaat lekker mee naar Nederland. We gingen heel makkelijk de trailer in, dus dat doet ze nog super goed. Ik denk dat ze het wel spannend zal vinden, maar uh, ze heeft nu een jaar niet in een trailer gestaan, dus dat is dan anders. Maar ik denk dat ze het heel goed zal doen. Ik voel er ook niet, ze staat gewoon weer stil. Ik hoor er ook niet, dus ik denk zelf dat ze het heel goed zal doen. En nu hebben we een rit van 10 plus uur terug naar Nederland richting de Arkenhoeven. En kijk, een mooie berg. Dames en heren, hier rechts zie je Europol. Dat vind ik dan als politieagent super gaaf. Dat is een soort uh, overkoepelende organisatie van alle politiemachten in Europa. En dan hebben we hier Europol. Het ziet er een beetje ook uit als de CIA. Tada, ik zie u Tada! We gaan bijna de grens weer over richting Luxemburg na wat een lange rit. Ja, we hebben wel lang achter elkaar gereden, maar het moet zeggen: wel heeft geen stap verzet. Die staat en die staat, dat is het. Ja, ja. Het is België. België. Oké. Okay. We gaan helemaal niet naar Luxemburg, we gaan naar België. België. Oké, okay, vrouw. Ik denk ik kom toch even water geven, nou hè. Ja. Het duurt nou wel heel erg lang. Wil je? Dat ga je natuurlijk nooit doen. Oké, okay. dan doen het even zo. Daar is Nero! Wow! We zijn er bijna! Even Tess uit je billen. Tess neem je. Nog niet. Ik best gedaan. Right. Zeg, so, bro. Is die daar, ja? ja. Nou, Tien! Een half uur, zoals iets langer. Tien uur en uur. Oh my uur. god, we zijn er! We zijn, we zijn er! Het is er! Hey. Daar is ze dan! De kleine pony! Yes. Is ze los, Gaan ah, We gaan een klep ook bedoelen. Nederland. Hallo vrouwtje. Kom maar! Dat ga ik vooral wel voor je, nee, je halen leren, hoor. hoor. Wat oh, is er eens! Het is Dennis! Met zijn blonde pony! is een Woh! Oh. <laughs> Daar zijn ze weer! <coughs> nou, die is zo lelijk! Oh, ze vond mij ook echt niet aardig hoor, die heeft ze tien minuten. Oh, dat kan je kijken. Ze kennen elkaar wel. Ik ga even op kijken. blondie kijken. Blondie is wel heel alleen... geïnteresseerd. Ja. ja. maar de blonde niet. <lacht> <friest> <strokes> van de rij hoor. Het is droog van die draaien. Kijk, uit heeft is een mooie ruimte. Ja, moet je het vanuit het doen? Nou, het is zover. meiden zijn aan het rijden. Er zijn ze boren. Eigenlijk gaat het is als een boren. Zijn gaat gaat wel heel goed. Maar, wat komt daar in mijn ooghoek? Ja, ja, daar is ze. Het belletje met Jules. Dat is toch te leuk, jongens. Daar is ze weer. Het belletje. Het belletje is lekker aan het rijden. Dus ze is gisteren aangekomen en loopt al als een echte baas door de bak heen. Die doet het gewoon. Helemaal leuk.